In deze video laat ik zien hoe de OneNote Webclipper extensie werkt in Edge. Ik heb de OneNote Webclipper extensie geïnstalleerd en dan kun je hier het knopje zien waarmee je hem start. Wanneer je hem moet installeren, dan ga je naar de Windows Store en zoek je op OneNote Web Clipper. Je kunt ook naar de Store via de stippeltjes in Edge, extensies en dan het onderste linkje hier, meer uitbreidingen ontdekken. Dan kom je ook in de store terecht. Bovenaan dit rijtje zie je dat de OneNote webclipper al is geïnstalleerd. Ik kan hem hier eventueel ook uitzetten. Wat kun je nou met die webclipper? Met die webclipper kun je een deel van het web of een hele site, een hele pagina naar OneNote kopiëren, zodat je het ook later altijd weer terug kunt vinden. Zo kun je een, bijvoorbeeld een verzameling maken van interessante artikelen en je Kopieert eigenlijk de site, inclusief alle afbeeldingen en ook links, die blijven gewoon werken, die komen dan in OneNote terecht. Als je de eerste keer op de Webclipper-extensie klikt, dan moet je je eerst aanmelden. Ik kies hiervoor een werk- en schoolaccount en ik moet daar dus mijn schoolaccountgegevens invullen. Wanneer ik maar eenmaal heb aangemeld, dan kun je ook zien dat ik, mijn, uh, ja, dat ik verschillende opties heb in de webclipper, En ik kan ook aangeven in welk notitieblok ik iets wil opslaan. Ik kies altijd eigenlijk voor mijn werknotitieblok en dan specifiek voor de sectie losse notities. Daar kan ik het dan altijd terugvinden en van daaruit kan ik het weer verplaatsen naar allerlei andere onderdelen van OneNote of andere notitieblokken. Ik kan verschillende dingen kiezen. Ik kan de volledige pagina kan ik hierin kopiëren. Je ziet ook dat alle menu's en dingen allemaal mee worden genomen. Ik kan een regio kiezen. Dan moet ik eigenlijk op de site die hier nu achter staat dus moet ik een stukje knippen. Dat doe ik nu even niet. Uh, wat ik zelf altijd de handigste optie vind is artikel. Want dan haalt hij het artikel wat op dat moment geopend is, haalt hij naar voren. Alle uh, rommel die eromheen staat en alle dingen die je niet nodig hebt, die haalt hij weg. Maar afbeeldingen en dergelijke worden gewoon meegenomen. En uh, ook links en alles blijft gewoon werken. Wat je zelf ook nog zou kunnen kiezen, is alleen maar een bladwijzer. Dus alleen een titel, een klein uh, knopje wordt het dan. En dat wordt dan in OneNote toegevoegd. Ik kies nu voor de optie artikel. En ik klik op knippen en op dat moment is uh, het artikel geknipt naar OneNote. Als ik nu kies voor weergeven in OneNote, dan ga ik naar OneNote online en daarin worden de losse notities geopend in mijn werknotitieblok. Uh, en je ziet hier, daar staat hij anders lesgeven. Een andere PTA. En hier zie je het complete artikel. En wat ook wel mooi is, er staat altijd bij waar het artikel vandaan geknipt is. Vanuit hier kan ik het dan verplaatsen of kopiëren naar alle andere notitieblokken die ik geopend heb.